Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over epilepsie. Epilepsie is een aandoening van de hersenen, waarbij groepen neuronen tegelijkertijd gaan vuren. Het symptoom dat je dan ziet noemen we een epileptische aanval, of ook wel een epileptische insult of een convulsie genoemd. Maar een epileptische aanval hoeft dan niet te betekenen dat iemand epilepsie heeft. Pas vanaf twee of meer epileptische aanvallen, die niet door iets anders komen zoals bijvoorbeeld koorts of alcoholontrekking. Daarna kunnen we pas spreken van epilepsie. Normaal vuren neuronen netjes om en om, maar tijdens een epileptische aanval gaan ze allemaal tegelijkertijd vuren, waardoor er een grote piek ontstaat in hersenactiviteit. Waarom dit bij sommige mensen gebeurt en bij anderen niet, weten we niet. Maar het ziet eruit dat het een combinatie is van genetische afwijkingen, aanlegstoornissen van de hersenen en omgevingsfactoren. Soms kunnen we wel een exacte oorzaak van de epilepsie vinden, zoals een herseninfarct of een hersentumor. Dit zie je met name bij de epilepsie die ontstaat op latere leeftijd. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 150 mensen een vorm van epilepsie. Bij mensen met een verstandelijke beperking is dat getal nog veel hoger, namelijk 1 op de 4 tot wel 1 op de 3. Elke stoornis in de hersenen vergroot namelijk je kans op epilepsie. De epilepsie is in dat geval een gevolg van de stoornis in de hersenen. Bij kleine kinderen die voor hun eerste levensjaar epilepsie krijgen kan het ook andersom gelden. De ontwikkeling van de hersenen kan dan achteruit gaan door de epilepsie. Neuronen worden aangestuurd door middel van neurotransmitters. Twee belangrijke neurotransmitters in het verhaal zijn glutamaat en GABA. Glutamaat zorgt daarbij voor stimulatie van een neuron en GABA juist voor remming als hier iets in misgaat, kunnen al die neuronen tegelijkertijd gaan vuren. Welke symptomen je hier precies van krijgt hangt af van heel veel zaken, met name waar in de hersenen dat gebeurt en hoever het zich vervolgens verspreidt. Als het in één hemisfeer of zelfs één hersenkwap blijft, dan noemen we het een focale epilepsie. Vroeger werd het ook nog wel een partiële epilepsie genoemd. En hierbij wordt het dan nog eens ingedeeld of je bij bewustzijn blijft of niet. Bij een simpele vocale aanval blijf je bij bewustzijn en heb je afhankelijk van waar het in de hersenen precies zit, bijvoorbeeld vreemde prikkelingen in een lichaamsdeel, ruik je sterke geuren of heb je verstijving van je spieren of juist schokken van een bepaald lichaamsdeel. Bij een complexe vocale aanval is het bewustzijn verlaagd, waarbij je afwezig of traag reageert. Vaak staar je dan in het niks en maak je automatische bewegingen zoals wrijven en smakken. De omgeving kan dan ook geen contact met je krijgen. Veel patiënten vertellen dat ze iets voelen aankomen. En dat kan dan zijn bijvoorbeeld dat je een warmte voelt opstijgen vanuit je maag naar boven, die is heel karakteristiek, of het ruiken van vreemde geuren, of het zien van vreemde dingen. Dat wordt een aura genoemd en dat is eigenlijk al het begin van die epileptische aanval, waarbij het dan nog heel focaal in dat hersengebiedje zit van bijvoorbeeld je visus. Vanuit hier breidt het dan uit naar die epileptische aanval die je vervolgens kan zien. Als de epileptische aanval in beide hersenhelften komt, dan noemen we het een gegeneraliseerde aanval. Deze kunnen op twee manieren ontstaan. Of een focale aanval breidt zich uit naar beide hersenhelften, waardoor je een secundair gegeneraliseerde epileptische aanval krijgt. Of het ontstaat in een hersenknooppunt, zoals bijvoorbeeld de thalamus. Dat is een van onze belangrijke hersenkernen waardoor in korte tijd beide hersenhelften meedoen in de aanval. Verder kennen we ook nog de epileptische aanvallen met een onbekend begin, waarbij we niet weten hoe en waar de aanval is begonnen. We kennen meerdere groepen binnen de gegeneraliseerde aanvallen, waarvan de twee bekendste zijn de absences en de tonisch-klonische aanvallen. Absences, wat vroeger ook wel een petit mal genoemd werd, waarbij er een korte aanval is met een daling van het bewustzijn, omstanders beschrijven het alsof de film even op pauze is gezet. Je ziet dit met name op kinderleeftijd, waarbij het kind op de een of andere moment stopt met waar het mee bezig was lopen, praten, tekenen, etc. Hierbij gaat het kind dan vervolgens staren en soms zie je ook hierbij de automatische bewegingen zoals smakken. In die tijd is er geen contact te krijgen met het kind en dan na enkele seconden gaat de film weer lopen en dan gaat het kind weer verder waar het gebleven was. Zelf heeft het kind er geen idee van dat er iets gebeurd is. En dan hebben we nog de tonisch-klonische aanval, vroeger ook wel een granmal genoemd, de meest bekende epileptische aanval. Hierbij is er eerst een tonische fase, waarbij er een verkramping is van de lichaamspieren. Soms hoor je hierbij ook een schreeuw, omdat de thoraxspieren en het diafragma ook ineens samentrekken. En daarna komt er een klonische fase, waarbij er ritmische symmetrische spierschokken zijn. Hierbij kan ook een tongbeet voorkomen, incontinentie voor urine en de ademhaling kan tijdelijk stoppen. Meestal na minder dan twee minuten doven deze spierschokken uit en dan begint de derde fase, de postictale fase, oftewel de na-aanvalfase. Hierbij kan de patiënt nog enkele minuten bewusteloos blijven, waarna hij of zij langzaam wakker wordt. Daarna is de patiënt nog opvallend verward, gedesoriënteerd, onrustig en tegendraads. Het kan de rest van de dag duren voordat de patiënt weer helemaal zichzelf is. Je spreekt van een status epilepticus als een epileptische aanval meer dan 5 minuten duurt. Of als er meerdere aanvallen achter elkaar zijn waarbij de patiënt in de tussentijd niet goed bijkomt. Dit komt het vaakst voor bij de tonisch-klonische aanvallen, maar kan ook bij de andere vormen van epilepsie gebeuren. Hierbij kan er dan een gevaar dreigen vanwege het zuurstofgebrek, waardoor je een hersenbeschadiging kan krijgen, en de extreme belasting voor het hart. Zeer zeldzaam is de Sudden Unexpected Death in Epilepsy, SUDEP, waarbij mensen met epilepsie onverwacht overlijden. De precieze oorzaak is onzeker, maar er wordt gedacht dat met name tijdens een gegeneraliseerde tonisch-klonische aanval ook de hartslagfrequentie en of de ademfrequentie wordt aangedaan. Dit treedt met name op in de nachtelijke aanvallen en dan met name in de patiënten die vaak van dit soort aanvallen hebben en die slecht te reguleren zijn met medicatie. Een belangrijk onderdeel van het stellen van de diagnose epilepsie is het EEG, oftewel het electroencefalogram. Hiermee kan je de activiteit van de neuronen meten en kunnen we het dus zien als die neuronen te veel gaan vuren. Tot wel de helft van de epilepsiepatiënten heeft ook tussen de aanvallen door een afwijkend EEG-patroon wat we epileptiforme afwijkingen noemen, zonder dat er op dat moment een aanval is. Ook kunnen we de epileptiforme afwijkingen proberen op te wekken met bijvoorbeeld slaapgebrek, lichtflitsen en hyperventilatie. Wat de diagnose epilepsie heel ingewikkeld maakt, is dat een normale EEG epilepsie niet kan uitsluiten, want het is namelijk een momentopname. Maar een afwijkend EEG kan ook bij tussen aanhalingstekens normale mensen voorkomen. Ongeveer 2% van alle mensen hebben epileptiforme afwijkingen op het EEG zonder dat ze de ziekte hebben. En dat maakt het natuurlijk allemaal wel heel erg ingewikkeld. Een ander onderdeel van de diagnose is beeldvorming, dus met een CT of een MRI naar het hersenweefsel kijken. Dit wordt gedaan om anatomische afwijkingen te kunnen opsporen die de epilepsie zouden kunnen veroorzaken. Dat kan dan bijvoorbeeld hersenletsel zijn na een herseninfarct of een hersenbloeding, een herseninfectie een vaatafwijking in de hersenen of een hersentumor. Maar kijk nu ook de video over de behandeling van epilepsie, waarbij we gaan kijken hoe de medicatie werkt en wat jij als omstander zou kunnen doen voor iemand die een epileptische aanval heeft. Meld je aan voor de juf Daniela Academie om deze video te bekijken. Bedankt voor het kijken!